Dieren in het archief. Vandaag is de Dierendag en dat leek ons een goede gelegenheid om eens te kijken wat wij aan archiefmateriaal over dieren hebben. We hebben natuurlijk het een en ander over uh, honden, katten, varkens en paarden, maar we hebben ook een archief uh, van de Koeienfokvereniging van Tilburg. Een van mijn collega's van het textielmuseum, die weet daar meer over. Ik weet nog van vroeger bij mijn oom, die ja. familie komt uit het uh, boerenbedrijf. Ja. Dat er een vlekkentekenaar was. Want dat vlek was eigenlijk de handtekening van de koe. Dat was karakteristiek van de koe. Iedere koe ziet er anders uit. En de koe moet aan twee kanten getekend worden. En dat deed niet de boer zelf, want die zou niet de precisie hebben van de vlekkentekenaar. Je ziet ook mooi hoe het elke keer heel anders is. En hoe ging dat? Ik heb er nog nooit van gehoord, een vlekken tekenaar. Ja, dat was iemand die dus heel goed oog had voor lijn- en vlakverdeling. Die dan kon zien, oh ja, die vlek die eindigt halverwege de romp. Of die vlek die gaat tot, de, tot de, het been. Nu hebben ze natuurlijk oormerken met nummers. Ja, klopt. Ja. Dus dan hoef je die, heel die vlekken niet meer te weten. Maar die oornummers bestonden toen nog niet. Dus de vlek, de, de vormen van de vlekken waren de, de herkenning uh, van welke koe uh, ze voor zich hadden. Alles wat omschreven, van de kop, de romp, wat er allemaal een beetje grof, Starke banden en staatsok, iets grof, huid en haar soepel. Oh, oké. Okay. En hoeveel punten heeft de DOC? Oh, 76,8. Zo'n rapport, hè? Een ja. Keuringsrapport. Ja. Fijne dierendag iedereen. Wat wij trouwens ook nog aan dieren in het archief hebben, is bijvoorbeeld deze tentoonstellingscatalogus van uh, kleur- en postuurcanaries. Ook leuk om onderzoek in te doen.